Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. Slimme computerprogramma's en zelflerende machines om ons heen maken dagelijks gebruik van data en kunstmatige intelligentie. Erg handig, maar zouden deze slimme computerprogramma's en zelflerende machines er ook wel eens naast kunnen zitten? Als ze verkeerde data krijgen bijvoorbeeld. En wat gebeurt er dan? In deze serie heb je zelfs slimme computerprogramma's geprogrammeerd. Je hebt ontdekt dat deze computerprogramma's kunstmatige intelligentie of AI gebruiken om voorspellingen te kunnen doen. Voorspellingen over welke kleur voorwerp je voor de camera houdt, welke pizza je wilt bestellen, wat je zegt en daarmee bedoelt, of wat voor soort boek of video jij waarschijnlijk leuk vindt. Deze voorspellingen worden gedaan op basis van een heleboel voorbeelden, data, waarvan de computer met behulp van een algoritme geleerd heeft. In de vorige serie zag je al dat deze voorspelling niet altijd juist is. Pak de werkbladen er maar eens bij. Je gaat voor deze slimme programma's die je hebt geprogrammeerd bedenken wat er mis zou kunnen gaan, wat daar de gevolgen van zijn en hoe jij als programmeur dat op zou kunnen lossen. Ik doe er één voor, de chatbot. Als programmeur van de chatbot ontwierp je een gesprek. Een dialoog tussen een mens en een computer. Wat er bijvoorbeeld mis zou kunnen gaan is dat de programmeur te weinig informatie invoert. Vul nu ook voor de andere drie programma's in wat er fout zou kunnen gaan. Gelukt? Ik heb dit ingevuld. Bij beeldherkenning van kleuren zou de programmeur de verkeerde kleuren kunnen invoeren. Bijvoorbeeld blauwe voorbeelden bij de rode. Bij spraakherkenning zou de verkeerde emotie aan een woord gekoppeld kunnen worden. En bij boeken zagen we al dat veel omslagen op elkaar lijken. Dus de programmeur zou te weinig kenmerken aan de omslag van een boek kunnen geven. Wellicht heb jij iets anders ingevuld, Dat is prima. Ik ben erg benieuwd wat je bedacht hebt. Laat het me weten via social media. Over het algemeen zou je kunnen zeggen dat onjuiste of onvolledige data een verkeerde voorspelling zal opleveren. Dan in de tweede kolom. Wat zijn de gevolgen van zo'n falend AI? En wat gebeurt er als een slim programma keuzes maakt op basis van deze onjuiste voorbeelden? Bijvoorbeeld, bij de restaurant chatbot krijgen mensen de verkeerde gerechten bezorgd. Nu jij. Bedenk en noteer de mogelijke gevolgen van de andere AI's. Wat zijn de gevolgen van fouten in de data van beeld- en spraakherkenning? Of een verkeerd aanbevelingsalgoritme. De chameleon krijgt de verkeerde kleur, of altijd dezelfde kleur. De meter geeft de verkeerde emotie aan. Hij zegt dat je een aardig woord uitspreekt, terwijl dat eigenlijk misschien niet zo is. Je krijgt aanbevelingen voor de verkeerde boeken, of altijd juist dezelfde soort boeken. Allemaal niet zo heel erg. Maar je kunt je voorstellen dat wanneer een zelfrijdende auto getraind is met foute verkeersborden, het goed mis kan gaan. Wat zou jij als programmeur doen om dit op te lossen of te voorkomen? Bijvoorbeeld zoveel mogelijk verschillende gerechten invoeren. Misschien ook wel wat voorbeelden van gerechten die het restaurant niet serveert. Dan kun je degene die wat wil bestellen tenminste vertellen dat dat gerecht niet te verkrijgen is in dit restaurant. Nu jij. Bedenk oplossingen en vul ze in de laatste kolom in. Ik heb dit ingevuld. Maar wellicht heb jij iets anders ingevuld. Dat is prima. Over het algemeen kun je zeggen dat de kwaliteit van de data die het AI gebruikt om beslissingen te nemen, bepaalt hoe goed of hoe juist de voorspellingen zijn die het slimme programma doet. Slechte voorbeelden geven slechte voorspellingen. In deze serie heb je ontdekt dat slimme computerprogramma's kunstmatige intelligentie gebruiken om voorspellingen te kunnen doen en zo zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Computers gebruiken data, voorbeelden om van te leren. Dat gaat vaak goed en is heel handig, maar kan ook misgaan. In de volgende serie ga je hier zelf mee aan de slag. Je gaat zelf een AI ontwerpen. Data verzamelen en invoeren in het algoritme. Oftewel je datamodel trainen. Leuk dat je hebt meegedaan. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe missie online staat. Tot de volgende missie.